Aflevering 9. Welkom. We gaan het hebben over hoe je om moet gaan met frustratie en instrumentele agressie. De do's en de don'ts, om het zo maar eens te zeggen. Nou, uh, frustratie hebben we gezien, hè? dat zijn vaak die klagende, zeurende mensen. Die, uh, die voelen zich uh, gepiepeld. Kan, dat kan jij ook zijn. En wat vaak helpt, wat niet helpt, dus de don'ts, is het negeren. Bagatelliseren, niet luisteren, uh, onverschillige houding... Uh, dat helpt allemaal niet, dat werkt zelfs escalerend. Uh, wat wel helpt is uh, luisteren, stiltes durven laten vallen, meeveren, een stukje empathie tonen. En uh, vervolgens dan pas op de inhoud te gaan en dan het af te ronden, en dan is het klaar. Zo simpel is het eigenlijk? We hebben het daar uitgebreid al over gehad natuurlijk. Instrumentele agressie, ja wat absoluut niet helpt is uh, om ook te gaan schreeuwen of om, er, om er een schepje bovenop te doen. Dat helpt natuurlijk absoluut niet. Um, wat wel helpt is een, even kort negeren, dan iemand direct een grens stellen, een halt toe te roepen en uh, objectief benoemen wat het gedrag is. Meneer, ik merk dat u mij uitscheldt voor klootzak. en uh, Dat vind ik niet prettig. Uh, ik wil dat u daarmee stopt. Gaat u daarmee door, dan ga ik hem voor een keus stellen. Meneer, ik merk dat u weer, uh, ik hoor dat u weer klootzak tegen me zegt. Uh, ik heb al gezegd dat ik dat niet acceptabel vind, niet fijn vind. Uh, ik stel u nu voor de keuze of u gaat door met dit gedrag en dan beëindig ik het gesprek. Of u past uw gedrag aan en dan kan ik u wel helpen. Dus eerst de negatieve consequentie, dan de positieve consequenties. Zegt u het maar. Ja, en dan stilte en uh, vervolgens uh, wacht je op het antwoord. Gaat iemand dan nog steeds door, dan is het gewoon exit en is het klaar. Of je moet de beveiliging roepen, dat weet ik niet. Tot zover uh, het verschil in omgaan met frustratie en instrumentele agressie. Tot de volgende keer.